Dat is gek uit hier. Overal mensen, overal hulpverleners, overal organisaties. Enorm veel mensen die de grens overkomen, zelfs nu na acht uur terwijl het daar avondklok is. Overal zwaailichten. Enorm veel rode zwaailichten, blauwe zwaailichten. Mannen, vrouwen, uniformen, mensen in hesjes die op je afstormen. Kijk daar dan. Gewoon lopen.